Zaterdag. Morgen gaan we iets heel bijzonders doen. Die livestream, ja. die hebben jullie dan al gezien? Waarschijnlijk wel, ja. Maar voor mij is het best spannend. Mm -hmm. Eerst. Maar. hoop dat je kwijt bent dag. Ja, wij gaan naar, naar middel. Zo, oh, Verona is opgezadeld. Da -da. Moeder zadelt zichzelf nog even op. Ja. Dus mijn moeder gaat binnenrijden. rijden. Tess, die helpt twee vaak op de Arthoever Ja, dat is een broer op de en dat heeft zo voordelen, want mijn paard is inmiddels opgezadeld en wel in de bak, kijk. En groepje Tessa, die heeft dat gewoon allemaal al gedaan, zonder dat ik het hoef te vragen. Dus ik denk dat Tessa wel een hele uitstekende groep zou zijn. Moet ik even zeggen. Kijk, mijn beugels zitten te lang. Dan komt groepje Tessa weer aanrennen. Nee, niet zo ver. Niet zo ver, zegt ze. Je, nee, niet te ver. Sorry hoor. Ja, dit is mijn leven. Wij zijn klaar op middelhof. Mama, heb je lekker gereden? Ja! Ze was wel sterk een paar keer. Dus toen heb ik dan de methode, halt houden, wachten en weer verder toegepast. Ja, ik heb daar ook een stukje van gefilmd. En toen ging het eigenlijk steeds beter, maar ze heeft heel erg de neiging of om helemaal niet te lopen. Dus dan pak ik een zweepje erbij, niet om een tik te geven, maar daar gaat ze nou helemaal van lopen. Maar dan is ze eigenlijk ook niet meer te houden. Mm -hmm. Dus dan moet ze even de balans vinden in toch gewoon lopen. Zonder mij onver uit zadel te trekken en ja. uh, dat soort dingen. We gaan eerst even naar de Horst oh. Ja, we gaan eerst naar de Horst store. Want uh, Blondie heeft wat oneffenheden op haar huid, bij haar buik. Ja, ik denk een schimmeltje of een bacterietje of een infectietje iets. Niks ernstig, dus voorlopig even met betadine schoonmaken. Van Ecostaal hebben we Lendua spray. Ja, en daarmee doen we na het de beteringen. Maar ik vind wel dat je dan ook je single op dekens en dat soort dingen echt perfect schoon moet houden. Want anders dan doe je, het zit namelijk op de single plek. En anders dan doe je de single vast. Dan zit dan het spul tegen de single aan. En dan vervolgens leg je dat weg. En de volgende dag doe je het dan op de plek die je aan het schoonhouden bent. Dus dat ja. is een beetje smerig. Het is ongeveer net als hardlopen en dan je vieze t-shirt de volgende dag gewoon weer aantrekken. Dus dan moet het schoon blijven en Tess heeft wel leerdoekjes, maar ik heb liever dat ze het doet met uh, spuitbus en dan wegwerpdoekjes, zodat het ook niet ergens in komt. We gaan daarna naar de Arkhoeven, ga ik even kijken of er binnen lessen zijn, want het wijdt vandaag heel hard. En als er binnen lessen zijn, dan ga ik met de ponies uh, freestylen, daarmee krijgen ze ook heel veel beweging. Ja, en Tess ook. Ik ook, vooral met Boris. Boris die heeft af en toe nog wel een paar neigingen, <laughs> maar dat leert hij ook weer heel erg snel af. We zijn er geweest. Hier achter is de weg. Wat we hebben gekocht is twee van deze handschoenen. Ze um, de ruiken helemaal naar nieuw. en Dit is een handschoen waarmee we het leer gaan schoonmaken. Normaal gesproken is dit gewoon een bondje wat zo schoon te maken. Dan leerdoekjes. Dat is altijd handig. Dan hebben we deze spuit gekocht. En dan draai je dit zo open. En dan... Oeh, ruikt dat heel heftig. En volgens mij is dat het enige wat we hebben gekocht. We zijn vandaag braaf geweest. Ik heb net twee TikTokjes, TikTokjes opgenomen met Blondie. Dus dat is nu al wat later. Ik ga Blondie nu echt poetsen en... Zondag vandaag en vandaag is de dag van de livestream. Rick die is mee, we gaan naar de Arkhoeve, Tess zit hier achter, daar. En ik heb mijn, als concessie, een cowboyhoed op, want het thema is dressuurspringen springen en carnaval. Dus ja, je moet wat hè. Het is best spannend, want we hebben dit in deze vorm nog nooit gedaan. We hebben wel vaker gelivestreamt vanaf een manege en we hebben wel vaker livestreams gedaan, maar niet in deze hoedanigheid. Het is oefenen voor de Co-Social Party, waar wij een mega gave show neer gaan zetten. En die gave show wordt iets via Instagram, YouTube en de hele wat toch Dat gaan we nu testen. En dan gaan jullie op de party zien wat het resultaat is. Maar je kunt dus de livestream ook nog wel terugkijken hoor, hoe het gegaan is. Maar wij vinden het in ieder geval best spannend. We zijn in de Arkenhoeve en we gaan dus alles nu klaarzetten voor die livestream. Tess die gaat ondertussen Boris rijden en dan Blondie klaarzetten. En ja, wat gaat er allemaal gebeuren? Veel meer, kinderen. Rick heeft hulp vandaag. Zijn liefdalige assistente Jolie. En de livestream zit erop. Er hebben een hele hoop dingen goed gegaan. Maar één ding was misgegaan en dat was het internet. Dus daar hebben we heel veel van geleerd. Maar dat gaan we oplossen voor de volgende keer. Dus het is nu bijna kwart voor acht. Tijd om de boel op te ruimen en lekker naar huis te gaan. Het is vandaag maandag. Vandaag komt Susanna voor Boris. Voor Boris zijn zadels, want we hebben nu wel een zadel wat ongeveer past. Alleen nog niet helemaal lekker. Dus daarvoor komt Susanna toch? Ja. Susanna, die suus. Laten we Boris zijn zadels nakijken. Tenminste, zadels. Hij heeft er één, maar er zijn een aantal zadels die in aanmerking komen voor hem. En dan kan ze even kijken welke het beste ligt en welke ze dan aan kan passen, zodat hij het fijnste voor hem ligt. We gaan voor Boris geen nieuw zadel kopen. Dat mag ze volgens mijn eigenaar doen. Alleen willen we natuurlijk wel dat hij zo comfortabel mogelijk en prettig mogelijk een zadel op zijn rug ja. heeft. Dus dan laten we zus daar even naar kijken. Zo, hier staat Boris. Hier. En ik heb net even van blondie haar deken gewisseld. Ze heeft nu haar therapie om. Ja. En ik ga Boris uh, lekker poetsen. En dan uh, wachten tot zou uh, daar komt. Ja. Ik heb Sus weer bij me. Daar zijn we weer onze zadelfitter mevrouw. Ze is yes. goed toch? Ja hoor. Ja. ja. Um, dit keer geen nieuw zadel. Heb nee. ik wel uitgelegd. We hebben. Vier zadels nu, de vijfde kunnen we niet vinden. En die ga je even proberen. Ja. Madonna gaat ja. even naar achteren. Iedereen weet inmiddels dat dit onze knuffelpony is, maar dat hij nu eventjes naar achter moet. Zo. Ja, helemaal goed. Uh, dus jij ja, gaat even kijken wat het beste ligt. We gaan kijken welke het beste ligt en uh, mogelijk aanpassen. Ja. ja. heel graag. Ja, nou, we gaan ons slot. Leuk. Dan gaan we met Boris beginnen. Ja. Oké, okay, we hebben de zadel gevonden. Dat is de Eurorijding. Die hebben we uitgekozen tussen alle zadels wat het beste past bij de pony. Het is dus echt een mooie rechte boom op, mooie rechte rug. De goede boommaat, dus dat scheelt We hem niet in de pers te zetten. Uh, wat we wel moeten doen is de vulling aanpassen. Dus we gaan hem helemaal optimaal maken naar Boris rug. En uh, qua boommaat laten we hem gewoon hoe die is. Dat is wel mooi gegeven. Okay. Tess, dit wordt hem. Denk het wel hier kan je lekker mee uh, met Boris gaan trainen. Veel plezier. Dankjewel. Het is vandaag dinsdag. En ik heb Frona net gedaan. We gaan nu naar de winkel. We gaan we boodschapjes halen. Gaan we bij papa eten toch? Ja. En dan ga ik naar de Arkoeven toe. En dan uh, ga ik Blondie even luncheren en freestylen. in de longeerbak. sorry ik was jullie eventjes vergeten nee hoor ik was de camera vergeten Elisa is nu even overgenomen want uh, we zijn nu bezig met touwtjes longeeren. dus er zitten er touwtjes aan ook hele mooie roze ga ik jullie even neerzetten dat jullie het goed kunnen zien Ik ga even een kleine samenvatting geven van wat er net allemaal is gebeurd. Ik heb net Blondie gelongeerd en freestyler gedaan samen met Felicia. Uh, Felicia die heeft Boris ook nog uh, gelongeerd en toen heb ik Just uh, ge... afgespoten. Afgespoten, ja dat is het. De het opruimen, Dan, daarna ga ik mijn moeder een appje sturen. En dan ga ik alles hier op, mijn, op het zadel doen. Want daar moeten nieuwe beugels op. En beugelriemen. Dan moet ik slobber geven. En dan ben ik klaar. Vandaag is het woensdag, want gisteren was het dinsdag, dus dat is best logisch. Vandaag les op Blondie en op Boris. Mijn eerste is al kwart over Alice, s ochtends. Dat is best wel heel erg vroeg. En daarna ga ik even vragen of ik kan helpen. En dan ga ik naar huis toe. Dat is een goed teken. Uh, nou, ik heb Blondie heel even zelf, uh, Nou, ik denk nog niet eens 10 minuten gereden, even om te voelen hoe het gevoel was, hoe Blondie luisterde naar mijn hulpen. En daar was ik echt super tevreden over. Ik, uh, ze voelde heel erg recht, ze voelde heel erg dat ze ook uh, aan de linkerkant, waar ze eigenlijk altijd ietsje losser is, mooi mooie verbinding wilde maken. Waardoor ik met mijn rechterbeen meteen een beetje wat kon wijken en daardoor wat buiging in de hals kon gaan vragen. Dus de laterale buiging. Heel goed. Ja, ik moet even van te gewennen af van de lengtebuiging. Uh, dus ik was heel tevreden, daarom heb ik ook maar 10 minuutjes gereden. En uh, nu mag jij doen. Ja. Ik heb inderdaad ook weer erg mee gegeven. Ja, zeker. Nou, voelde ook heel goed. En we krijgen weer een beetje billen. We krijgen weer een ze beetje buik. Minder spokje zo. Ja. Nou, spek mag ze wel een beetje. Een beetje minder. Goed zo. Nou, gas met je lolly. Goed zo. Ja, let op. Want nu pak je er meteen heel veel op rechts, hè? zou het liefst willen dat je eerst goed oplet dat hij aan links is. Linkerteugel vind ik ook ietsje langer als je rechterteugel. Goed zo. Ja, daar. Goed. Je moet je aan aanhouden en aan de linkerteugel verbinding houden. Zo, ja. goed zo. Ja, even binnenbeen aan. Ja, goed zo. Daar. Mooi meeveren met je arm. Dat je alle kwaliteit van de stap eigenlijk benut hebt. Dat je niet je hand op zijn plek houdt waardoor de kwaliteit van de stap een beetje ten koste gaat. Of wat ten koste gaat aan de kwaliteit van de stap. Goed, zo. Heel erg mooi. En je bent vooral betekend om haar constant gedijn aan twee mondhoeken te krijgen. Ja, en vooral moet je denken aan links en dan ietsje zachter maken op rechts. Gaat ze dan naar links kijken, moet je goed je rechterkuit eraan houden. Dat je dus eigenlijk haar niet eens zozeer met je benen achter de kont erbuiten doet, maar meer met je benen een beetje bij de single. Alsof je de schouder wat naar buiten zou willen duwen. Goed zo. Echt mooi is zo'n donkere kleur. Ja. ja. Ik ben blij dat je het mooi vindt. Jij niet? Jazeker. Ja. Mooier dan dat witte. Ja, zeker. Er zit daar wel een wit plekje. Aardig. Nee, daar. daar ben je ja, op buik, je buik ergens. Oeh, het is een botte! Het is bond. Vier witte benen en dan is het een dopper. Oké, okay, nou goed gedaan Tess. Het is heel belangrijk dat je dus uh, steeds meer leert om je benen en je hand samen te laten werken. En dan zie je eigenlijk aan het eind uh, zijn we even zo goed doorgegaan op die overgang van stap naar draf. Omdat je zichzelf dan een beetje lang wil maken. Dat je dan iedere keer even naar voren toe rijdt. En dat je daardoor daarna eigenlijk een super mooi stuk hebt. Gewoon omdat je even consequent en duidelijk bent geweest. Hartstikke goed. Oké, okay, ja, mee. kom maar. Ja, ik, kan, ik kan je vasthouden. Doe het met die kinderen van het kinderfeest ook altijd. Oh, Je hebt je vast, hè? Uh -huh. Oké, okay. kom maar naar achter. En als je benen. Over... Ik heb je vast. Als je benen over je hoofd zijn, laat je je handen los. Kom maar. Benen eroverheen. Los! Los! Je moet wel vastlaat. Braaf is wel een brave pony ook, hè? <laughs> Wil jij deze goodiebag winnen van Bukas? Oh, terug mee. Jezus. Ja, met mijn luisteren. Stop. Stop. Stop. Okay. Ben ik uit deel? Ja. Oké. Okay. Ja, maar. Wil jij deze goodiebag winnen van Bukas? Test. heel veel beter van. Wil jij deze bag winnen van Bukas? Maak dan een filmpje met je paard of Polly, dat jij een trucje doet. In deze goodiebag zit een warmtebeker, een petje, een meetlint om te kijken wat voor maat deken je paard moet. Een pen. En een case voor je pasjes op je telefoon. En een tasje zelf. Succes! Zo, het is inmiddels even later. Boris staat achter me. En uh, ik ga Boris rijden. Ik heb net met Blondie gereden. Geen super supergoed. Nee, ja. Zo, we zijn met Boris onderweg naar de bak. Daar gaan we les. Jij. En, uh, nou, jullie zien ook wel de les. Oeps. Of je zet de camera aan, maar niet op filmen. Oepsie. Dat was niet helemaal de bedoeling om het uh, niet aan te zetten. Dus Boris en ik hebben wel een hele goede les gehad. Alleen staat niet op camera, dat vind ik wel jammer. Uh, Daan heeft het eerste stukje gereden. Ik uh, was met meer bezig met afzadelen. Ik moet zo ook nog even spullen opruimen. En uh, even mijn eigen spullen opruimen, even wat eten. En dan naar huis toe. Het is vandaag donderdag. Hier is Eros. Eros vindt de camera heel interessant. Oh, en blondie die vindt Eros heel interessant. Oh, en Eros gaat weg. <laughs> nou, dat was de Eros voor vandaag. Ja, ik uh, ben even mijn tijd aan het vermaken. Want ik ben aan het wachten op Felicia. Want daarmee gaan we zo de paarden doen. Ik kan wel even kijken of er wat op het bord is geschreven. Oh jee. Kier moet vandaag gereden worden. Ja. Ja, zoiets is het. Even wachten op Felicia en dan... Uh, Gaan we aan de slag, Blondie? Blondie ja. oh. kan altijd zo lief en schattig en... Oh, keer jij ook. Kijken. Je Zo. Jij moet zorgen dat ze aan de teugel is. En aan de teugel is alleen wel dat je elke pas gewoon daar druk met haar mond op voelt. Zo. De teugel is te lang, want ik zie je steeds een beetje losbundelen. Dus als je dan je hand al zo wat op je zadel hebt, weet je ook dat je teugel te lang is. Zo, ja. Duim bovenop, hè? Liever je duim naar buiten als je duim naar binnen. Zo, soepel in je lijf, zodat je hand mooi stil is. Ja, en is ze sterk, vul je aan met je kuit. En dan mag je best druk blijven geven met je ringvinger. Niet terugtrekken, maar druk geven, totdat je voelt dat ze weer wat zakt en ontspant. Maar dat mag alleen in samenwerking met reactie aan je been. Daar. Ja, je mag alleen druk geven met je ringvinger. Samen met reactie aan je been. Zo, ja. En let wel op, hè. Met haar hetzelfde als met Boris, dat je niet elke pas been aan het geven bent. Been geven en reactie krijgen en daarna weer los. Zo, ja. Ja, en je aan twee teugels evenveel gelijke verbindingen. Top, als jouw paard iets doet, moet jij het bijna opgelost hebben voordat ik het kan zien. Want als ik iets zie, is het eigenlijk al vijf passen verder. En jij zou het eigenlijk als je iets doet, meteen, kun je het doet, maar het gaan corrigeren, zodat ik het niet eens kan zien. Zo, dat je daar dus zelf geconcentreerd op voelt, wat doet mijn paard? Hand toch je kuiten omheen. Hand laag, je kuiten omheen. Zo ja. Heel goed. Okay. En let op dat als we zo lekker gaan ontspannen, dat je niet ziek de teugel langer laat worden. Want anders dan is dat raadje het straks vergelijkt. Ik voel het vandaag eigenlijk best wel heel erg moeilijk. Ja, maar paardrijden is ook niet makkelijk. Staan zit leren, dat is best makkelijk. Maar je moet natuurlijk heel erg gaan voelen.. Uh, als je een paard goed voor elkaar wil krijgen, je mag niet te veel doen, maar je mag ook niet te weinig doen. Als je, jij als ruiter kan aan jouw paard aangeven wat je van hem of haar wilt gaan verwachten. Hoef je niet vanuit te gaan dat dat meteen lukt, maar je moet als je een paard wil trainen, een soort voelen, waar zet mijn paard, welke stap, hoe, hoe maakt hij zich scheef of, of waar... Uh... Wil die een beetje uitwijken op de volt of in mijn hand, waar wil die sterker zijn? Jij als ruiter kunt dat corrigeren Zij als paard denkt alleen maar wat is voor mij het makkelijkst. Ja. Zou ik ook hebben. Ja. Dus jij als ruiter kan dus denken, die, sta die schouders moeten een beetje recht, die teugeldruk moet een beetje gelijk. Dus een beetje harder in de ene knijp, een beetje minder hard in de ander. Dus zorg dat je jezelf heel goed voorneemt. Je doet niet te veel, want dan ga je een soort gevecht aan. Dat, dat willen we helemaal niet. Maar je doet ook niet wachten en vragen aan haar wanneer gaat het gebeuren. Dat je het aan haar overlaat. Want zij zal denken, wat is voor mij het makkelijkst? Nou, dat is een beetje lui, een beetje scheef of juist heel hard en een beetje druk. Hè? Dat doet zichzelf een beetje afwisselen met elkaar. Dus ja, als ruiter doet heel goed voelen uh, wat doet mijn paard. En ik corrigeer het. Laat het ook weer even los. Kijk of ze het begrepen. Zo niet, corrigeer ik het nog een keer. Daarna laat ik het weer los. Gaat ze het weer opzoeken wat ze makkelijker, vindt, wat voor haar makkelijker is. Je corrigeert het en je wacht net zo lang dat zij ze denkt. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan kunnen we weer verder met vol. Ja, ja. Goed zo. Boris die is natuurlijk nog uh, wat jonger en hij heeft uh, niet heel veel ervaringen met springen. Hij heeft wel al een paar keer gesprongen. Dus we gaan kijken hoe het vandaag zit. Ik heb vandaag in de springles geweest met Boris. En het ging voor de, en het ging voor de allereerste keer ging het eigenlijk best wel heel erg goed. Dat kan je nu zeggen, dat doe ik niet na, want ik vind het springen niet zo leuk. <laughs> nee. Ja, ik vond het een geslaagde springles.